Hallo! Deze module gaat over presenteren. We presenteren elke dag. Jullie presenteren voor de klas, ik presenteer vaak voor docenten of andere groepen. En als we even goed kijken, dan, ja, dan, dan gebruiken we eigenlijk alleen Powerpoint. Powerpoint was natuurlijk de eerste tool van Microsoft die wij leerden kennen. Uh, dat zag er ook super uit. Het is een hele handige tool. Maar inmiddels zijn er zoveel nieuwe mogelijkheden. He, in deze um, module gaan we het hebben over Prezi en Sway. En Sway uh, is ook van Microsoft en dat is een prachtige uh, ja, tool die niet alleen kan presenteren, maar waar je ook heel mooi documenten kunt presenteren. Uh, vormgeven. Dus stel dat je een brochure wil uitbrengen of een nieuwsbrief of over een bepaalde informatie, een bepaald onderwerp, veel informatie hebt verzameld, dan is Swee een prachtig middel om ja, dat met jouw publiek te delen, maar je kunt het ook gebruiken als een presentatiemiddel. En bij Prezi, ja dat is natuurlijk al best uh, oud, he, dat bestaat al best lang, maar uh, dat heeft nu Prezi Next en Prezi Next heeft een mooie vormgeving en ziet er ontzettend professioneel uit. En vooral Prezi uh, kun je goed gebruiken als je ja, met de leerlingen aan de slag wilt met een, uh, uh, met een big picture, hè, met het groter geheel. En dan kun je via die Prezi steeds meer inzoomen naar kleinere details en dan ook weer met teruggaan naar het grote geheel. Dus ja, dat zijn twee hele mooie tools die ontzettend fijn zijn als je die leert kennen. Nou, in deze module ga je gewoon aan de slag met beide tools. En laat je inspireren, ga aan de slag, ga oefenen, maak een oefenprezi en een oefensway. En uh, nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie ermee aan de slag gaan in de klas. Heel veel succes en heel veel plezier met deze module.